Ja, ik zag een, ja. een oproep ergens ja. een keer toen dacht ik, nou als ik dan iets uh, wil doen uh, om in te zetten voor het maatschappelijk belang, dan vind ik dit wel uh, interessant. Uh. Ja. Ja, het is heel dualistisch. Ja. Je hoopt inderdaad dat je nooit ingezet wordt, maar als het zover is, dan, ja, dan wil je het toch gewoon doen, denk ik. Dat, dat, dat is de consequentie hiervan. Ja, dan betekent het ook echt wat. Dit programma gaat over het beheer van ons water. Te veel en te weinig water, zoet en zout water, vuil en schoon water. En deze aflevering hebben we het over de bescherming tegen hoogwater. Hoe goed onze dijken ook zijn, je moet ze altijd in de gaten houden. Bijvoorbeeld bij extreme weersomstandigheden. Dan worden overal in onze regio dijkwachten opgetrommeld. Ze komen regelmatig bij elkaar om te oefenen. Zoals hier op een doordeweekse avond in Nieuw-Beierland. Een dijkwacht is een vrijwilliger die voor het waterschap binnen een bepaald traject een gedeelte van een dijk controleert. Zo'n dijkwacht wordt opgeroepen bij een naderend hoogwater en uh, dan melden ze zich op de post en dan worden ze van daaruit uitgezonden om een dijktraject te lopen. En dan inspecteer je gewoon vol het boekje. Eén één iemand op de kruin of twee mensen op de kruin, twee mensen in buiten uh, Monique en Pieter zijn wat nieuw. Dus, uh, Wellicht nee, kunnen jullie ze meenemen met twee uh, ja, ervaren leden. Op zo'n avond uh, als deze oefenen wij. We simuleren eigenlijk een hoogwater. De dijkwachten gaan dan in, uh, in paren of in groepen gaan ze de dijk op. Daar krijgen ze dus een envelop mee of een, een bepaald schadebeeld. En dan is het kwestie van melden. En ook dat wij hier oefenen op de post zelf. Hoe gaan we zo'n melding uh, notuleren en hoe geven wij dat dan weer door? Zometeen kijken we verder bij de dijkwachten, maar nu eerst aandacht voor een stukje innovatie. Het belang van veilige dijken wordt steeds groter vanwege klimaatverandering en in onze regio bodemdaling. Daarom worden dijken regelmatig gecontroleerd. Met allerlei apparatuur wordt onderzocht of ze ja. nog stevig genoeg zijn en of de hoogte nog in orde is. Vanuit de lucht zijn dijken te scannen, met drones bijvoorbeeld. Die kunnen heel nauwkeurig met speciale warmtecamera's in de dijk kijken. Dit is de missieplanning en hier kun je hem ook volgen in drie-dimensionaal. De klant wenst in dit geval een bepaalde resolutie op de grond, dus elke pixel moet minimaal zoveel millimeter bevatten. Dus al dat soort dingen dat voer je allemaal in dit systeem. En daar op basis daarvan bepaalt hij eigenlijk het vluchtschema. Die camera dat is een uh, gecalibreerde technische camera. Een hele hoge nauwkeurigheid van 0,05 graden. Ze dus kunnen temperatuurverschillen waarnemen. En de temperatuurverschillen, die kunnen eventueel aanleiding zijn om verder onderzoek te doen. Of er bijvoorbeeld sprake is van uh, kwelwater of piping, zoals ze noemen. Om um te kijken van, um, ja, hoe, en wat, wat is het vochtgrijsgehalte van een dijk? Of waar droogt die eerder uit dan op een andere plek? Met de data uit de drone kan het waterschap aan de slag. Er ontstaat een veel nauwkeuriger beeld van de dijk, waardoor precies duidelijk wordt waar vervolgonderzoek nodig is en waar de dijk gewoon in orde is. Wanneer een dijk niet meer voldoet aan de geldende normen of op plaatsen te zwak is, dan wordt hij afgekeurd. 27. Ja, 27. Langs de Hollandse IJssel moet daarom onder andere het dijkvak bij Oudekerk aan de IJssel binnenkort op de schop. Mijn naam is Guido Verwij en ik ben een van de omgevingsmanagers voor dit dijkversterkingsproject, project Kijk. Goedemorgen meneer de Goedemorgen, ja. Een omgevingsmanager is eigenlijk de schakel tussen het waterschap en de, en de omgeving. Dus uh, ik, ga, ik ga naar buiten om, uh, om de omgeving te vertellen wat, uh, wat de plannen zijn van het waterschap. En daarnaast, en dat is misschien wel nog veel belangrijker, haal ik uh, informatie op van de mensen. Dus vooral specifieke kennis. Die mensen die hier wonen, die kennen de situatie als geen ander. En dat is hele belangrijke informatie voor ons ontwerp. Maar ook wat heel belangrijk is om de belangen van de mensen uh, die hier wonen en werken en leven... ...om dat uh, goed, in, goed in kaart te brengen, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Ah, heerlijk, super. Ja. Dank u wel voor de koffie. Alsjeblieft. Ja. Nou, goedemorgen nogmaals. Fijn dat ja, wij uh, hier uh, kunnen komen. We hebben elkaar natuurlijk uh, een paar weken geleden tijdens de bewonersavond gesproken. Uh, daar hebben we wat verteld uh, over de, de voorkeursoplossing... ...en hoe we hier uh, dit stuk van de dijk uh, de versterking willen gaan uitvoeren. En uh, u gaf aan hè, dat u uh, graag wat meer informatie wil hebben ook uh, uh, voor deze specifieke situatie. Dat willen wij ook graag horen, want we willen graag ook zien uh, uh, hoe de situatie hier is. Wij zijn nu nog bezig met een ontwerp. En uh, dat ontwerp, uh, daar, kunnen we nog, uh, ja, daar kunnen we nog wel een aantal keuzes in maken. Hè, waarmee we ook, uh, nou, uh, ook met de situatie hier uh, specifiek rekening kunnen houden. Ja. Zoals u hier ook ziet, hè, voor die constructie met die, met die damwanden in dit geval. Nou, die hele dijk gaat, uh, gaat gewoon open. Ja. En, dat is ook ik, wat Je weet als bewoner hè, dat het ja. pure noodzaak is, maar dat het ook een ja. behoorlijk ingrijpend iets is. Hier, hier uh, denken we dus aan bijvoorbeeld damwanden. Nou, dan moet je je voorstellen, 22 meter lange damwanden. Een uh, flatgebouw van 7 verdiepingen heeft ook 22 meter. Wat dan hier uh, in de grond uh, ingebracht moet worden. Ik ben uh, Eline van den Hoek. Uh, ik woon hier in uh, Kerk aan de IJssel, aan de IJsseldijk nooit. Ons is het, uh, het grootste probleem eigenlijk een stukje verkeersveiligheid. Uh, de locatie, ja, je, wat, wat ik zeg, je wendt er echt aan, je stelt je er ook echt op in. Uh, als je je huis verlaat met je kinderen, dan is het gewoon goed luisteren of er wat aankomt en goed kijken. Het lijkt ook een beetje erger te worden, want ja, je wilt toch dat je <lacht> vouwen niet uit je broek worden gereden, zeg maar. Voor deze mensen is ook die dijk de enige ontsluiting die ze hebben. Misschien dat je net ook wel zag hoe boven wat, wat van verkeer daar ook uh, langs raast. Ja, Zo'n project biedt dan misschien ook juist wel weer mogelijkheden om, uh, om eens te kijken of we, uh, uh, als dan toch die dijk op de schop gaat, om te kijken of we daar in de toekomst een verbetering kunnen aanbrengen. Wij denken al snel van, oh nou verbreed die dijken, ga wat meer naar het water toe, dat soort dingen. En dat is makkelijk gedacht, alleen ja, dan is het wel heel praktisch dat je met elkaar aan de tafel kan zitten, of onder tafel, dat je gewoon uitleg kan krijgen van of dat überhaupt wel mogelijk is, uh, als het niet mogelijk is, waarom het niet mogelijk is. En dan heb je ook weer wat meer wederzijds begrip uh, uh, voor de situatie. Porto 77. We willen een schade melden uh, in de categorie uh, E en uh, de gedeeltelijke stortsteen is weg bij de teen van de dijk in vak uh, H63, over. We hebben geconstateerd aan de hand van de foto en onze uh, uh, achterliggende info dat er uh, erosie is aan het uh, buitensaluut en uh, dus er is steen weggeslagen en dat, uh, dat wordt nu gemeld. En dan wachten we verdere vragen even af van de telefonist. Oké, okay, u laat het monitoren. Uh, wij gaan verder met de inspectie. Over. Nu uh, gaan we een van onze uh, collega dijkwachten redden. Die is namelijk uh, uitgegleden op het gras en een te water geraakt. Ze hebben me eruit gehaald. Ik heb het nu heel erg koud. En ze gaan het nu even melden om te kijken of iemand even wat uh, kan brengen om weer wat warmer te krijgen hoe heet je ook weer Bert. Bert? Je porto 77 begrepen betreft de dijkwacht Bert over.